Welkom bij It's Learning. In deze video vertel ik u iets over de plagiaatcontrole in It's Learning. De plagiaatcontrole is een extra module die apart door de schoolorganisatie moet worden aangeschaft. Op www.it'slearning.nl/partners ziet u een overzicht van de partners van It's Learning. En een van die partners is EFORUS, www.eforus.nl de Euforis module van It's Learning controleert ingeleverd werk van leerlingen automatisch op plagiaat. We gaan kijken hoe het werkt. Stel u heeft de EFORIS module aangeschaft. Hoe werkt dan de plagiaatcontrole in It's Learning? Daartoe gaat u naar uw vakruimte. en Binnen uw vakruimte klikt u op toevoegen, en dan klikt u op opdracht. Stel dat u de leerlingen een opdracht geeft om een stukje te schrijven over Stephen Hawking. Deze opties behandel ik niet, die komen in een andere video. Aan de orde. Het gaat hier om deze optie, Plagiaatcontrole, staat onder beoordelen en evalueren. Op het moment dat uw schoolorganisatie de Eforus module heeft aangeschaft, dan vindt u hier een optie Plagiaatcontrole. En eigenlijk is dat het enige wat u hoeft te doen. De rest gebeurt automatisch, zoals we zullen zien. U klikt op opslaan en de opdracht is klaar. staat klaar voor de leerlingen. En we gaan nu inloggen als leerling. En als leerling gaan we de opdracht maken: waarbij we opzettelijk een stukje uh, informatie van het internet halen. Ik log even in als leerling. even naar het betreffende vak en hier staat de opdracht aan de linkerkant klaar opdracht Hawking ik ben nu ingelogd als leerling en ik ga een antwoord inleveren dat antwoord nou dat mag ingeleverd worden hier als platte tekst maar mag ook worden aangeleverd door de leerlingen in deze bestandsformaten dat is ook voor de leerling in beeld. En deze bestandsformaten worden automatisch uh, ook doorzocht. En daarop wordt dus de plagiaatcontrole uh, uitgevoerd. Ik kies terecht ervoor om als leerling um, het stukje over Stephen Hawking als platte tekst in te leveren. Ik ben gegaan naar Wikipedia. En daar staat een stukje over Stephen Hawking. Overigens een uh, niet zo'n sterk stuk, vind ik persoonlijk, is voor verbetering vatbaar, maar goed. Ik ben leerling, ik druk op Ctrl+C. c ik kopieer het stuk en ik plak het en ik ga wat woorden veranderen, ik laat wat weg. Dus ik verander het opzettelijk hier en daar om te kijken wat de plagiaatcontrole dan doet. Even kijken hoor. Zo. Ik heb hier en daar wat veranderd. Deze korte linia laat ik ook weg. Zo. Ik ga het inleveren. Dus de leerling heeft nu het antwoord ingeleverd. Uh, ziet trouwens dat voor leerlingen ook zichtbaar is dat de plagiaatcontrole aanstaat. En uh, dat is al een drempel voor leerlingen om zomaar stukken tekst van het internet uh, of van elkaar te gaan kopiëren. Maar dat even terzijde. Ik meld me af en ik ga terug naar het docentenaccount om te kijken of en hoe de plagiaatcontrole zijn werk doet. Ik log weer in als docent. Ik zat in het vak toetsen. Hier zie ik dat de leerling de toets heeft ingeleverd. en Kijk, er staat een aparte kolom plagiaatstatus en er staat wordt verwerkt. En binnen enkele minuten, dat duurt niet zo lang hoor, wordt die plagiaatcontrole uitgevoerd en dan komt hier het resultaat te staan. Nou, om daar niet op te hoeven wachten heb ik het voorbereid. Ik heb hier de opdracht reeds klaargezet. Kijk, en na enige minuten... Uh, ziet dat er zo uit? Kijk, plagiaatstatus 100% overeenkomst. Nou, dat is dus uh, slecht nieuws voor de, voor de leerling. Laten we even klikken op weergeven bij die leerling in de rechterkolom, meest rechtse kolom. Ook hier staat hier plagiaatresultaat verantwoord tekst 100% overeenkomst. En dan staat hiernaast rapport weergeven. Nou, als u daarop klikt, dan krijgt u een mooi overzicht van de zoektocht die is gedaan op verschillende bronnen uh, op het internet en u ziet inderdaad dat er een match is gevonden van 100% met het artikel op uh, wikipedia maar ook is er een match gevonden op uh, op andere websites niet van 100% maar wel een redelijk grote match dat kan natuurlijk komen doordat ook die uh, websites weer van wikipedia hebben gekopieerd of misschien wel andersom maar u krijgt hier een overzicht te zien van websites waarop de overeenkomstige tekst is uh, gevonden. Er staat nu een, uh, een, uh, een button, een, uh, een, een vinkje bij de bovenste optie. Dat betekent dat uh, het artikel op deze website hier te zien is. Hier ziet u het door de leerling ingeleverd document. En aan de rechterkant ziet u het brondocument. In dit geval is dat dus deze bron. Hier worden de documenten met elkaar vergeleken. En uh, ja, U ziet heel snel... Uh, hoeveel moeite de leerling uh, nog heeft gedaan om het uh, artikel anders te schrijven dan dat het, dat het op het internet uh, was te vinden ik klikte op een, uh, op een andere website en dan gaat hij naar die betreffende website toe om uh, een en ander te bekijken even kijken hoor, waar was ik gebleven? hier oh, weergeven een rapport weergeven. Ik kan ook deze aanvinken uh, van de kunstbus waarvan ik net de link openen. En uh, ja, dan, dan kunt u het ingeleverd werk van de leerling weer vergelijken met het brondocument op in dit geval deze website. Het wordt uh, allemaal automatisch uh, voor u gedaan. Dus u heeft er verder geen omkijken naar, u hoeft alleen het eindresultaat uh, te beoordelen. En dan uh, ja, de leerlingen. Uh, een reprimande te geven als er inderdaad sprake is van, van plagiaat. Mocht u nu meer willen weten over de plagiaatcontrole, van ja, hoe zit het met het percentage overeenkomst bijvoorbeeld, hoe zit dat? Als u een opdracht aanmaakt, dan vindt u, als u plagiaatcontrole aanzet, vindt u hier een optie meer informatie in de help. En als u daarop klikt, dan komt u op een uh, supportpagina uh, van It's Learning. En daar wordt meteen naar, de goede, um, naar het goede artikel uh, gesprongen. En hier staat de plagiaatcontrole uitgebreid uh, uitgelegd. Goed, veel succes met de plagiaatcontrole.